Het onderzoek wat wij nu gaan doen, of wat we nu net hebben gedaan in, in Turkije, dat gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds. Dat gaat over kinderarbeid onder Syrische migranten in Turkije. En hetzelfde gaan we doen in Noordwest-Afrika. Daar zijn we nu bezig met, dat is een ander project dat ook gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds. Overigens werken we daar ook wel samen met Buitenlandse Zaken. Dit onderzoek uh, met, uh, vanuit uh, Turkije en vanuit Noordwest-Afrika, dat maakt het plaatje eigenlijk mooi uh, compleet. Dus ik hoop dat we met al die lijntjes uh, uiteindelijk een gewoon wat completer beeld uh, krijgen. Dus dat is eigenlijk dat vind ik het uh, belang uh, van dit onderzoek. Zodat we ook nou ja, niet alleen de maatschappij, hein, de, uh, de, de migranten asielzoekers beter uh, kan uh, begrijpen, maar dat we ook in het beleid... Uh, daar En ook in de opvang van uh, asielzoekers daar uh, meer rekening mee kunnen houden. Want ook in de asielzoekerscentra hè, er is er gewoon ook een tekort aan uh, psychische uh, opvang uh, voor de asielzoekers. En uh, als we beter weten van uh, wat uh, hen is overkomen en los van het vluchtelingenverhaal, uh, dan uh, kunnen we daar ook beter rekening mee houden.